We lezen de teksten uit de heilige boeken rond het thema Het Paleis der Spiegels. In een hindoe geschrift lezen wij Zoals men zichzelf heel duidelijk gereflecteerd ziet in een spiegel, zo ziet men dat ook in ieders eigen intellect. Het idee is dat wanneer het intellect helemaal zuiver is geworden, zoals een spiegel, er een helder beeld verschijnt van het zelf. Zoals in een droom de kijk op de dingen die ontstaat uit de indrukken van de wakende staat onduidelijk is, zo is ook het beeld van het zelf onduidelijk in de wereld van de voorvaderen. Dit is omdat ze verstrikt zijn in het genieten van het resultaat van werk. Zoals in water ieders vorm gelijk lijkt te zijn, zonder duidelijke omleiding van de delen, evenzo is het beeld van hetzelf onduidelijk. Slechts in één enkele wereld, namelijk in de wereld van Brahmaan, is het beeld heel duidelijk te onderscheiden, zoals in het geval van schaduw en licht. Maar die wereld is moeilijk te bereiken, aangezien het het resultaat is van speciale soorten werk en kennis, dat wil zeggen van rituelen en meditatie. Daarom moet er inspanning geleverd worden om het zelf hier te realiseren. In een boeddhistisch geschrift lezen wij het denken dat niet geoefend is in concentratie beweegt op ongecontroleerde wijze, wat de Boeddha vergelijkt met het spartelen van een vis die uit het water wordt genomen en op het land wordt geworpen. Het kan niet gericht blijven, maar springt van idee naar idee, van gedachte naar gedachte, zonder innerlijke gerichtheid. Zo'n verstrooide denkwereld is ook een troebele denkwereld, overspoeld met zorgen en ongerustheid. Constant en prooi aan ontheiliging ziet het zaken in delen, verstoord door de rimpelingen van willekeurige gedachten. Maar het denken dat getraind is in concentratie daarentegen, kan gericht blijven op het doel, zonder afleiding. Deze vrijheid van afleiding brengt zachtheid en sereniteit en maakt de geest tot een geschikt instrument voor inspiratie. Zoals een meer dat niet verstoord raakt door een bries, zo geeft de geconcentreerde denkwereld een betrouwbare reflectie. Het spiegelt precies op die wijze zoals het ook daadwerkelijk is. In een geschrift van Zarathustra lezen we Aan het einde der tijden zal de leugen door de waarheid worden verteerd. Thans zien wij nog in raadselen, als door een beslagen spiegel. Maar dan zullen we in alle helderheid zien, als dan zal tevens blijken dat zij, die al tijdens hun aardse bestaan voor u kozen, Heer, ook inderdaad de juiste keuze hebben gemaakt. Maar juist omdat wij de eeuwige waarheden nu nog in de onscherpe contouren ontwaren, komt soms de twijfel in ons op. Leg toch de zekerheden ondubbelzinnig in onze harten, Heer. Laat ons reeds inzien dat het goede het kwade definitief zal overwinnen. Dit inzicht, zou ons aards bestaan zoveel evenwichtiger maken. In een Joods geschrift lezen we, Hoe blinkt uw majesteit alom in het onbegrensde heiligdom? De schepping, eeuwig koning, straalt ons bij nacht de hemel aan. Dan zien wij maan en sterren staan als wachters voor uw woning. Verlicht de zon ons oog bij dag, zij leert ons vrolijk met ontzag in haar uw licht aanschouwen. Zij is de spiegel die ons het beeld van uw volheid mededeelt en uitlokt tot vertrouwen. In een christelijk geschrift lezen we Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wandgedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is, in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel, juist omdat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. In een islamitisch geschrift lezen we Maar de daden der ongelovigen zijn als een luchtspiegeling op een vlakte, De dorstige gedenkt dat het water is. Wanneer hij erbij komt, ontdekt hij echter... Dat het niets is. Maar hij vindt Allah in zijn nabijheid, die hem zijn rekening ten volle vereffent, en Allah is snel in het afrekenen. Of als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf boven golf, waarboven wolken zijn. Duisternis boven duisternis. Wanneer men zijn hand uitstrekt, kan men haar bijna niet zien, en hij. Wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht. Ziet gij niet dat alles in de hemelen en op aarde, ook de vogels met hun uitgespreide vleugels, Allah verheerlijken? En ieder kent zijn eigen bidden en lofzang, En Allah weet goed wat zij doen. Aan Allah behoort het Koninkrijk der hemelen en der aarde. En tot Allah is de terugkeer. In een mystiek geschrift lezen wij De mens is het beeld van de weerspiegeling van zijn voorstellingsvermogen. Hij is zo groot of klein als hij zichzelf denkt. De persoonlijkheid van een mens reflecteert zijn gedachten en daden. De pleziertjes in het leven zijn verblindend. Het is alleen de liefde dat de roest van het hart kan verwijderen, zodat het de ziel kan weerspiegelen. Ik durf niet te denken dat mijn ogen uw glorieuze visie kunnen bevatten. Ik zit stil aan het meer van mijn hart en aanschouw hoe uw beeld gereflecteerd wordt in mijn hart. Waarlijk, het hart dat het goddelijk licht weerspiegelt, is verlicht. Verruim mijn hart, Heer, naar de wijdheid van de hemel, zodat de hele kosmos in mijn ziel weerspiegeld wordt. Laat de hemelen weerspiegeld worden op aarde, Heer, zodat de aarde hemels mag worden. Laat mijn hart uw goddelijk licht reflecteren, Heer, zoals de maan het licht van de zon reflecteert. Tot zover de teksten uit de heilige geschriften.